Mijn naam is Tom. Ik wil u graag wat vertellen over de type binnenrolator. Een binnenrolator heeft net als elk andere rollator remmen. Remmen die ook op parkeerrem te zetten zijn, zodat de rollator niet vertrekt waar u hem neergezet. Passieve wielen, een frame, maar veelal geen zitje.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 Heel specifiek voor de binnenrollator is dat hij een eenvoudig en wat lichter frame heeft ja, voor de wendbaarheid. Maar daarnaast ook kleinere, zeer makkelijk draaibare passieve wielen. Het voordeel hiervan is dat u natuurlijk weer binnenhuis heel makkelijk kunt draaien en bewegen op harde ondergronden en zoals hier ook op de pijp. Echter, op minder egaal ondergronden is dit duidelijk niet geschikt. Dus als u met de rollator naar buiten wil...